Wij hebben een zeer breed programma binnen Flexitech. Dat gaat van kleine rolstoelliften, uh, maaltijdliftjes bijvoorbeeld in restaurants, tot uh, zeer grote goederenliften met een hefvermogen van 100 kilo tot 10.000 kilo. Wij gebruiken de compacte vouwdeur uh, in combinatie met onze liftsystemen. Dat houdt in dat uh, de vraag vanuit de markt komt om de liften af te sluiten met een automatische deur. Uh, daarvoor gebruiken wij de compacte deur. Dus we hebben ze niet alleen in onze eigen pand als toegang, maar uh, we gebruiken ze ook in onze projecten. Het grote voordeel van de compacteur is natuurlijk dat het pakket zich opvalt boven de dagkant. Waardoor er dus weinig ruimteverlies is voor de lift. En dat wordt door onze klanten als zeer prettig ervaren. De eigenaar van, het, van Flexitec die komt uit de deurenwereld. en Het is vooral een ons-kent-ons-verhaal, ze zitten natuurlijk dicht in de buurt. Dan heb je dezelfde manier van denken en dezelfde manier van communiceren. De lijnen zijn kort en ja, dan heb je een half woord genoeg om tot een goed resultaat te komen.